Hallo en welkom bij het NOS Jeugdjournaal. De transwisseling in Nederland zal plaatsvinden op 30 april 2013. Dat is de aftreden gepland van koning, koning Beatrix de Nederlander en, en de inhuldiging van haar oudste kind, prins Willem-Alexander, als nieuwe koning der Nederlanden. Nou, het wordt mooi weer 10 tot 11, 12 graden. Dus het schijnt. Dat was het MSJ ook snel. Wat zou je vinden als uh, koning Willem-Alexander een baard nou? grappig. <laughs> Dat is iets anders dan normaal. Leuk dus. <laughs> Oké. Okay,